Ik ben vandaag samen met mijn vader. Hallo. Ja, en toen? <laughs> toen zei jij hallo. En Francis is er ook. Dat zoals dat altijd. altijd. <laughs> en Blondie, die heeft. Nee, Francis heeft Blondie al opgezadeld. Dankjewel, Fran. Eh, uh, Want ik had een klein beetje haast. Maar ik kan niet opschieten. Superleuk te kijken deze nieuwe weekvlog. Het vandaag zaterdag. Doe een omhoog als je zin hebt. Abonneer op ons kanaal en klik op het belletje. Ik heb met Blondie les gehad. En ik heb haar helemaal afgezadeld. les ging echt super goed. Ik ga nu Boris freestylen. Daar gaan jullie ook een stukje van zien. Boris let op. Gaan op kort. Juist. Goed zo. Hé, hey, hoofd omhoog. Goed zo. Braaf. En ho. ho hoe oh, juist, braaf zo. Ik heb Verona gezadeld, ik heb mijn keppen op en mijn ze aan. Ik zit op het Verontje en ik ga even lekker met de rijen. Mijn benen die doen wel een beetje pijn, want ik heb les gehad. Heb ik heel veel met mijn benen gedaan. Ik ga. Uh, oh, vrouw, die luistert heel goed naar mij. Ik zou dit kruisje doen. En uh, die cafélette. Het is heel laag, want ik durf niet heel hoog als mijn moeder er niet bij is. Ik ga staan met Fransen springen en Alicia helpt. Yay! Ja, het ging Ga lekker afzadelen in haar, uh, uh, in haar bo box en dan uh, komt hier de timelapse. En Blondie en dan ga ik weer terug fietsen naar huis Super mooie elektrische fiets. Uh, een uur. Ja, yeah. dat is wel het nadeel van dat we er weg wonen. Maar ja, ik heb het ervoor over. Morgen ga ik Blondie rijden. Nog een keer. En ga ik Verona... Ze heeft vandaag heel erg zweet, dus ik kijk morgen even. Ik ga morgen zonder zadel stappen en er even freestylen of ik ga er rijden. Ik ga even kijken of ik andere spullen heb en dan ga ik toe house. weer op de fiets. Dan pak ik even mijn accu, want ik heb een elektrische fiets. De vader gaat ook weer mee. En ik heb er weer zin in. Het is vandaag echt lekker weer hier in Nederland. Het is dus lekker in de korte mouwtjes gaan fietsen. is Blondie opgestaan. Ik heb inmiddels de longeerlijn gepakt. Ik ga Boris freestylen vandaag, alweer. En dan kijken we wel hoe dat gaat. En ik ga ook Verona even laten galopperen. En daarna ga ik er ook nog even op. En dan weet ik zeker dat ze genoeg beweging heeft gehad. Blondie die ga ik rijden vandaag. Hier is Blondie. Die ga ik vandaag rijden. En dan hier... Kom ik dan waarschijnlijk wel te staan. Weet ik weet niet zeker, maar ik denk het wel. Ik uh, pak nog even de rest van mijn spullen voor Boris. En dan kan ik erin. Wel ook samen met Boris. Ik heb hier mijn spullen klaar liggen. Ik laat hem eerst even zelf even wennen aan de bak. Dat hij weer nou, de, de zeer dinges, dat hij weer even weet waar hij is. En dat soort dingen. Laat hem hem meestal even rollen. En dan uh, gaan we beginnen. Zo. En nu hebben we nog 10 minuutjes om even lekker uh, TikTokies te maken. Ja. Zo, Bos staat weer lekker in zijn stalletje. Ik heb hem ook gelijk even afgesmoten. Oh, wie is zo nat? Ik nu. Het is tijd uh, om Frona te laten galopperen. Maar ze moest eerst even rollen. Zo, soepeltjes. Frona, let op. Goed zo, meisje. Ik ben samen met Blondie. Ik heb een hier. Lekker afgespoten en we hebben meegegalopeerd. Uh, mijn telefoon is maar 11% en ik ben zo slim geweest om geen powerbank mee te nemen. Dus ik ga even kijken of iemand dat wel heeft gedaan. En of ik dat misschien kan lenen. Maar anders weet ik niet of ik nog heel de dag kan. Ho, anders weet ik niet of ik nog heel de dag kan vloggen. Dus daar moeten we even uh, naar kijken. Dus als ik opeens stop. Dat komt dan omdat uh, mijn telefoon al is uitgevallen. Ik heb besloten om blondie te gaan rijden. Ik doe alleen nog even een hostel in. En dan gaan we rijden. Ik ga daar niet van filmen. Want anders kan ik andere dingen weer niet filmen. Dus. Ja. Zo, ik ben klaar met blondie rijden. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Ik heb vooral een trilplaat gezet. Ik heb mijn spullen opgeruimd. Ik ga zo de hapjes doen. En over een half uurtje ongeveer is Bel Air. Mijn telefoon is nog maar 1%. Dus ik kan nu niet heel veel meer filmen. Dus tot over een half uur. Wie is die daar? Ja. Tien en een half uur. Zoals iets langer. Tien uur en uur. Oh my kwartier. god, we zijn en... er. Daar zijn we, het is schrikkelijk! Hey Trish. Hey. Daar is ze dan! De kleine pony! Yes. Is ze losje? We gaan met de klep op bedoel. Het is vandaag maandag en wanneer samen met Boris uh, ik heb net, samen met Elisa, dan ga ik eerst deze kant op, samen met Elisa. Elisa is vandaag ook bij, hoi. Maar waar ik het dus over had, we hebben net een uur geknuffeld. Ah, een uur, drie kwartier, met Bel. Het is gewoon weer zo bijzonder om naast haar te staan en dat snoepje te zien. En dat geflame van haar. Met Bel, met blondie en met Vroon. Nu met Boris. Ik heb Boris een knotje eruit gehaald ziet er zo uit. En Boris die zegt, ga alsjeblieft met mij aan de slag. Ja, Boris, Boris. En Joramila is er aangekomen. Ja, ja. Wat gaan jullie vandaag met bel doen? Een beetje wandelen. Een beetje wandelen. Waar jullie nee, wandelen? Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb gisteren de eindhuisicool gehad. Dus gisteren hebben we niets gefilmd. het ging heel erg goed. Ik ben er trots op. We hebben ook nog een heel mooi boek gehad. Dat soort dingen. We zijn weer op de Manege om... kwart voor acht ochtends. En we komen een kwartier op mijn bonnie zitten. Want ik heb vandaag... ...gaan we uh, weer een serieus video waar ik vandaag over hey bel. Bel vindt ons nog een beetje gek, hoewel ze wel weer wat neerkomt. Hoi schat! Oh, maar ze denkt bij alles dat als ik mijn vinger nog maar in de buurt doe, dat ze dan moet flamen en wat krijgt. Nee, wel. Ik kom ook wel eens gewoon op te aaien. En hier is het, het rondje. Het rondje moet weer eventjes wat extra voer. Het begint toch weer wat mager te worden. Te blijven, moet ik zeggen. De verhuizing is natuurlijk afgevallen. Dat is altijd zo. Maar we gaan wel weer wat uh, ik word dik voergeven. Ik wil niet niks aan er. De... Klaar voor? Alleen een beetje een vieze neus hier. Tijd tot we gaan losrijden. Even bij de achterkantjes. Dus. Ook oh, oh. voorzichtig. Oh, het is nou, losrijden doen we even in de buitenbak, want binnen wordt er gestroeid. Ik denk dat we dan zo naar binnen gaan. Hi daar, Daan is er inmiddels daar aan de andere kant. Die moet nog even filmen voor de eigen vlog. Ik denk dat Tess er wel klaar voor is, want het gaat. Zicht niet over hoge wiskunde vandaag. Nou, Sue heeft bedacht dat ze ook wel op uh, Blondie kan rijden. Dus uh, gas op die lolly, zou Daan zeggen. De stal van Blondie is ingenomen door dit zwaluwtje. Tess is bang dat Blondie het zwaluwtje plat trapt. Dus nu mag Blondie haar uh, box niet in. Nou, we hebben de zwaluwen maar opgepakt. En we gooien hem nu terug in zijn nest. Oh, in zijn nest zo. Want uh, anders kan Blondie niet in haar eigen box. En hij was niet van plan ergens anders heen te gaan. Dus Tess heeft hem even teruggeplaatst. Hallo, Björn. Je hebt een zwaluwen gezien in je box. Jij hem bleef zo, dat was de ochtendsessie met uh, Sjoel, Tessa en Elisa. En dan gaan we naar huis en dan komt vanmiddag de middagsessie. Zo, we hebben een uh, snoepenbak onder de pion gedaan. En nu uh, moeten ze hem er vandaan zien te halen. He, Jules? Ja. Jules waar ben je? En nu was de musical gegaan? Cool. Eigenlijk, jouw rechterhand en jouw rechterbeen zijn een muurtje en jouw linkerteug en je linkerbeen zijn een muurtje. Als hij recht tussen dat muurtje loopt, dan kan hij daar helemaal vrij tussen bewegen. Als hij een beetje naar rechts valt, dan zegt jouw rechterbeen en je rechterteugel hey, iets meer naar het midden. En als je dat hebt gedaan, dan doe je daarna ook weer, niet losgooien, maar ontspakken. mijn rug en um, dat komt omdat ik tijdens de musical heb. Ja, nou, dat weet je niet, denk je? Nou, bedenken dat het komt omdat ik tijdens de musical op 10, uh, nee, 9 centimeter hakken heb gelopen. Goed hè? Op 9 centimeter hakken heb gelopen en dat mijn lichaam dat net even iets te veel vindt. En dat snap ik ook als ik op 9 uh, centimeter uh, hakken de Weet je nou hoe ik de polonaise ga doen en dan dat we ook nog stukjes podium af en op en dan over het rennen dat het mijn lijkt dat het al iets te veel vond. Vandaag heb je een staplesje, ja, herstellesje, en toen was het alweer. S avonds. Ja. einde van de dag. Hoe ziet onze dag er morgen uit? Morgenochtend ga je naar dokter voor je rug. Ja. En dan heb je een kwart versweven, springles met Blondie en Bella. Ah ja. jij met Blondie en John Bella. Ja. ja. En ik ga denk ik vooral even logeren, want ik heeft vandaag vrij pittig gereden. Ja, ze maar... was erg bezweet ja. ik heb haar hard laten werken, dus ik denk dat ik er dan morgen eventjes uh, logeren en weer op de plaats zet. Misschien dat ik morgen ook weer op de trailplaat ga. Ja, nou moet we even kijken wat de huisarts zegt morgen. Ja. En zo ziet het bedachtend. uit. Nu naar huis, douchen. Ja, het zou wel heel fijn zijn. Weer iets warms tegen mijn rug. Nou, ik heb ook met de therapiedeken omgelopen. En verbaasendwekkend het hielp. Het is niet verbazingwekkend. Maar ik dacht het werkt alleen bij paarden. Misschien dat ik... Uh... Vanavond gewoon de deken van Verona pakken en daarna kunnen we op gaan liggen. Ja, nou ja, dat moet eerst gewassen worden, maar je kan wel op het kleedje van de hond gaan liggen. En dan moet die ook eerst gewassen worden. Ja, ja dat is waar. Wat gaat ze doen, Jules? Uh, ja, volgens mij nu. Ja. Is vandaag... Moet ik even goed nadenken. Donnerdag. Is het vandaag donderdag? Ja, ik heb echt het gevoel als het zaterdag is. Maar het is donderdag. Ze zinkt! Ze zingt Goed zo! Um, Bel heeft net even gerend, wat ze vonden wel spannend. die Bel. En um, ik ben vanmorgen naar de McDonalds geweest. Want iemand had vandaag zijn laatste dag uh, stage hier. Dus gingen we daarmee naar de McDonalds met Grenzen en Murren. Uh, ik heb een TikToks opgenomen met Murren ook. En dat was mijn dag. En Sjoe en ik hebben zo. Wat hebben wij zo, Sjoe? Hi. Wat hebben wij zo? Wat voor les hebben wij? Springles. Springles! Yeah! over op een ander liedje Ik zijn op weg naar Kan jullie vertellen, het is 36 inmiddels. Duar zijn de palonnen zij nog weg naar je. Kijk dat krijg je nu geen copyright? Nou ja, zolang jullie hard genoeg zingen niet. zijn de Interesse van de ponies? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik was gisteren helemaal vergeten om te vertellen hoe, mijn, hoe ik vond dat mijn spreekles is gegaan. Nou, ik vind dat het echt super goed is gegaan. Ik heb ook naar Sjoe en Bel gekeken. En die hebben het ook echt, echt, echt, echt heel goed gedaan. Dat heb ook echt heel goed tops op Ik dacht, ik ga vandaag even lekker vloggen met wat ik bezig ben. Daar heb ik wel weer een keer zin in. Ik nu even knot in mijn haar maken, een knot. En dan, eh, tot zo. Zo, met mijn yoga broekie aan. Dan gaan we naar beneden, naar Alice. In ieder geval van Zo. Oh, deze erbij is echt heel raar. Oké. Okay. Alice heeft de plassie gedaan. En nu onderweg naar de bos. Nou, we kunnen niet helemaal het bos in. Daar is Alice niet meer. Want Alice is niet meer de jongste. Huh. Ik echt eerst een keer zien Zullen we zo kijken of het vloed is? Kan je misschien wel even zwemmen, ja? Ja, Alice houdt er altijd van om in het water weg te zwemmen. Hé, huh? leuk ding. Kijk, er zijn praampjes. Kijk. Vind jij dat lekker, Alice? Jij wel van een braampje. Nee. Ze vindt het niet lekker. Zo, er is er niks dan over bijna thuis. Het ja, is dus wel een beetje moe. Nou ja, dat snap ik ook wel. Dan ga ik even de deur open doen met de sleutels. En het is zelf ook een beetje moe. Geen idee hoe dat komt. Maar ja, ik ga zo denk ik even wat eten. Mijn moeder is trouwens binnenkort jarig. Dinsdag, de 21ste. Heeft de video dan al online? Ja, ja. Zijn moeder is al jarig geweest. Ik zei dat ik vandaag heel dag ging filmen. Maar. Ik ging naar de visio en toen was ik in slaap gevallen. Ja. Ik ben bij de visio geweest en. Um, het lag. Ik had vooral. Ging het over. Stress ook. En over. Um, dingen die me dwars zaten, daar hebben we over gepraat en op een gegeven moment heeft ze ook aan mijn rug gezeten en dat hielp heel erg. Want op een gegeven moment zei ze tegen me van uh, laat je aandacht naar mijn hand toe gaan en dacht ik eerst van wow, hoe moet dat nou? Maar uiteindelijk is het me gelukt en het hielp ook heel erg. De moeders die heeft ook geholpen. En het is nu bijna half vijf. De paardjes gaan dan op de wei. Daar ga ik nu echt een stukje van filmen. Van Blondie Boris en Boris zijn de molen geweest. Boris is, wordt nu gevriest. Blondie en Veron staan te eten. En dan gaan ze over een half uurtje lekker op de wei. Gaan wij even naar huis. En dan komen we om half tien terug om ze weer van de rij te halen. Boris is vandaag heel braaf geweest, alleen blijkbaar vond hij dat nogal zwaar hij is helemaal bezweet, arme jongen uh, nou, we hebben heel erg geoefend met overgangetjes en hij luisterde ook ik heb heel veel met mijn stem gedaan daar luistert niet zo goed naar misschien moet je hem even af gaan spoelen want hij is wel echt heel erg bezweet ja doe dat maar zo paarden staan op de wei Testies dus is nog even de slobber emmer schoon aan het maken. dan gaan we naar huis en dan kunnen we om tien over negen weer terug want om half tien mogen de paarden dan op het land dus dan halen we ze eraf. af. De eerste van huis. Dit was dan weer al, al, al het einde van de week. Ja, wij zijn thuis. We gaan straks wel de paardjes nog van het land halen. Dat gaan we niet meer filmen denk ik toch. En Bel is er deze week geweest. Dus dat is super gaaf. Volgende ja. week is Bel er ook nog steeds. Dus nog meer Bella in de weekvlog. Ja. Yeah. Bedankt voor het kijken naar deze video. Duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Klik op belletje. Dat is een belletje in Nederland. Heel erg leuk. <laughs> en tot uh, morgen. Ja. doei. doei.